Ik ben ook gepassioneerd door het water, het management van water. Te zorgen voor een veilige en een schone werkomgeving. Ik ben gepassioneerd door de toepassing van ICT. Mijn functie bij het Waterschap Onders Delta is ICT-adviseur. Ik lever een bijdrage in het schoner en veiliger maken van de leefomgeving. Ik probeer mij te adviseren in het toepassen van slimme ICT-technologie. Door de toepassing van die ICT-technologie kun je processen van het waterschap en een dienstverlening ja, slimmer organiseren. Dit is de calamiteitenruimte van Waterschap onze Delta. Op het moment dat er een calamiteit is, zoals extreme neerslag of droogte, dan komt er hier een team bij elkaar. Dat kijkt naar allerlei informatie uit het veld en stuurt daarmee de troepen in het veld aan, maar zeggen. Ten eerste vind ik het heel leuk dat, uh, ondanks dat je met uh, IT bezig bent, uh, dat uh, de dingen die we doen, die hebben rechtstreeks een, een waarde voor de omgeving. Uh, wat ik ook heel erg leuk vind, is dat uh, de dingen die we maken, die, die verbinden onze collega's echt met elkaar, dus uh, ja, daar ben ik hartstikke trots op.